Ik, ik weet dat ik veel kan, maar ik ben gewoon niet zo'n handig aan praten. En op een of andere manier snappen mensen soms gewoon niet goed wat ik allemaal in mijn mars heb. Ik ben misschien niet altijd de makkelijkste, dat weet ik ook wel, maar ik ben gewoon hartstikke goed in mijn vak. Weet je, of het nou routineanalyses zijn, de methodevalidatie, of dat ik moet troppen shooten Ik heb de kortste doorlooptijden, de minste heranalyses. En of ik nou een GC, een HPLC of een ICP onderhoud, ze doen het altijd. Kijk, Weet je wat het is? Het lab, daar ligt mijn passie. Ja, naar buiten ben ik gewoon een beetje onhandig. Ik wil gewoon iets nieuws en misschien stel ik wel hoge eisen, maar het is toch niet raar? Kijk, ik weet dat ik meer kan dan ik nu doe. Ja, wat er in mijn situatie mogelijk is, weet ik niet. Overal zie je vacatures met mooie verhaaltjes. Maar wat het nou echt inhoudt en of het echt bij mij past, ja, ik zie soms door de bomen het bos gewoon niet meer. Sorry, mag ik je wat vragen? Hé hey, hallo, je ziet dat we alweer in gesprek zijn. Weet je, het is zo lastig om een echt leuke baan als analist in de buurt te vinden. Weet je wel, eentje waarbij je... Eentje waarbij ik al mijn talenten kan benutten. Lekker hard werken, en, en, uh, maar ook nadenken en ontwikkelen. Misschien moeten wij een keer praten.